Hey lieve kijkers, welkom weer bij Jan de Kabeljoman. Uh, in deze aflevering gaan we kijken hoe ik van uh, bierblikjes, kolenblikjes uh, een stukje aluminium ga gieten. Hey lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken. Ik had uh, vorige keer eigenlijk beloofd om uh, nog wat filmpjes te maken, om, tenminste nog wat op de computer te maken, zo bedoel ik het. Um, ik dacht dat ik er een aantal had staan, dat was niet. Ik heb uh, wat blikjes verzameld en uh, we zullen eens gaan kijken. Het eerste waar ik met je uh, mee begin is het platten van de blikjes. Dat is veel als niet zo heel moeilijk. Ik heb een uh, pannetje verzameld uh, met geplette blikjes. Die ga ik uh, in de oven stoppen. En dan uh, zullen we hem eens Ik uh, doe dat gieten in, uh, in twee stappen. Ik uh, smelt eerst de blikjes. En giet dan, uh, dan de schone aluminium. Uh, ja, even op die, uh, op die ijzeren plaat. En de, ja, de rotzooi hou ik dan over. En die blikjes, daar zit, uh, ja, daar zit nog wat lak aan, inkt aan. En dat wil je niet in, uh, in je gietwerk hebben. Als eerste het voorwerp wat, je, wat ik wil gaan gieten. Dan blijft de, ja, het giet zelfs, de klei, de gietklei, wil niet aan plakken, in een vorm. Er is een beetje aan de hoge kant. Ik uh, heb samen met Jelle natuurlijk al vaker uh, wat aluminium gegoten. Als jullie willen kijken, die staan ook ergens op mijn kanaal. Dit, uh, dit gietwerkje is voor, uh, voor de Fiat. De, de, de brandstofpomp die je. Die de originele brandstofpomp die gebruik ik toch niet meer. Ik heb er nu een elektrische brandstofpomp op zitten. En de, de oude gaat eraf. Iets zien te vinden natuurlijk. Want het pelletje daar stijgt uit. Voor hem zit zeg maar. Ik uh, heb hier een uh, ja, negatief van, dit, uh, van, van, de, van dat uh, kunststof dingetje gemaakt. De, de gietkroes uh, heb ik hier in de oven staan met uh, de schone aluminium die ik uh, net, uh, net schoon heb gemaakt. De boel moet, uh, moet natuurlijk eventjes opwarmen. De kroes moet uh, helemaal rood zijn oranje rood onderin is hij nog een beetje wat donkerder dan kun je zien dat het uh, dat aluminium zit ja hier is het uh, onderin ook helemaal helemaal rood dan gaan we de de gietkroos eruit pakken ik heb er een, een een handvat voorgemaakt, die, die warme gietkroes die pak je niet zomaar aan met je vingertjes. Voorheen uh, giet ik uit het, uh, uit het pannetje. Het nadeel van, uh, van zo'n pannetje is dat, uh, ja, dat die pan ja, relatief weer snel afkoelt. En die gietkroes die blijft, uh, blijft mooi warm. Dit is een uh, mooi rustig werkje. Dit moet je zeker niet te gehaast doen. Uh, ja, je bent toch wel uh, met hete vloeistoffen of ja, metalen bezig die vloeibaar zijn. Dus uh, wel opletten wat je doet en gewoon lekker rustig, uh, rustig werken. De boel uh, heeft even afgekoeld. Het is nog niet echt, uh, nog niet echt koud natuurlijk. Uh, dat zien jullie ook, de, de rook die komt er nog af. De mal kan wel al uit elkaar. De, het aluminium uh, blokje is al, uh, al uitgehaard, alleen nog wel, uh, nog wel warm. lieve mensen, dit was het weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog. Uh, als je het leuk vindt, laat de comments achter. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!